Hoi, in de video van vandaag ga ik een ooglook creëren die heel natuurlijk overkomt... ...die je eigenlijk elke dag kunt dragen, overal bij past en gewoon ja, heel rustig is... Uh, ...maar toch je ogen net een beetje extra geeft... En uh, ik kreeg een verzoekje namelijk om weer zo'n ooglook te maken. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Want het is alweer een tijd geleden. Dus um, nou, ik hoop dat je deze video leuk zult vinden. Dat je er iets van zult opsteken. En ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen. Ten eerste, wat voor producten ga ik gebruiken? Ik ga gebruiken het palet van W7 in The City. Er zitten hele mooie nat natuurlijk kleurige tinten in. En ze zijn allemaal mat. Echt fantastisch. Ten uh, tweede het uh, Chocolate Nudes Palet van uh, Catrice. En er zitten ook hele mooie bruine tinten. En ook wat lichtere tinten. En met name ook die glitters in die bruine tinten zijn heel erg mooi. Dus die ook. En als laatste de Luxe uh, Trail Eyeshadow Palet van Catrice ook. En ik ben echt dol op de highlighter en die gouden glans. Dus die gaan we ook gebruiken. Nou, Maar als je je eigen palet hebt dan... Kun je daar natuurlijk ook voor kiezen en kies dan de kleuren die er een beetje mee overeen komen. Kijk gewoon wat je hebt en um, ja, dan zal het heus wel goed komen. Want er zijn zoveel mooie bruin tinten, van die beige tinten. Dus zoek gewoon in je eigen stash en dan kom je vast wel kleuren tegen die heel goed passen bij deze tutorial. Waar ik altijd als eerste mee begin is dat ik een basis creëer. Die basis kun je met een vloeibaar product kun je die creëren met een uh, oogschaduwbasis. Ik doe het altijd gewoon met een uh, lichte kleur. Um, en hier in het palet van W7 is, heb je een hele mooie lichte kleur als eerste. Hij is een klein beetje perzik, heel zacht. Maar um, daarmee kun je eigenlijk een goed uh, wit doek creëren. Zoals schilders altijd beginnen op een wit doek, um, doe je dit eigenlijk ook nu met je ogen. Dus uh, we brengen eerst overal gewoon die lichte tint aan. En je ziet al, mijn huid wordt er veel gelijkmatiger door. En um, ja, ook veel rustiger. Je ziet al die rode bloedvaatjes niet meer en roodheden en wat dan ook. Dus dat was allereerst. Ik heb trouwens nu wel een beetje mascara op, want ik vind het fijn om altijd een klein beetje mascara op te hebben. Want ik knoei altijd heel erg met mascara's. Want <laughs> ik van die lange wimpers heb en ze stoten overal tegenaan en dan als je dat op het laatst doet, dan is uh, heel je make-up verpest. <laughs> daar heb ik zo'n hekel aan. Dus daarom begin ik daar altijd mee. Zo. Nu hebben we eigenlijk een hele mooie lichte baas gecreëerd en nu kunnen we verder met de rust. Wat ik als tweede stap altijd doe is dat je een klein beetje diepte gaat aanbrengen in je ogen. En dat doe je eigenlijk in een arcadeboog. Die loopt hier net boven je ooglid. Bij sommige mensen is hij iets beter zichtbaar, bij andere mensen met bijvoorbeeld een Aziatische afkomst is het wat minder zichtbaar. Maar dat geeft niet, want daarvoor creëren we hem. En wat je doet, je pakt een kwast waarmee je goed zeg maar, in die arcadebogen kunt komen. Ik heb zo'n ronde kwast die ik heel erg fijn vind. Ik heb er ook zo'n schuine kwast voor. Die zal ik ook even bij pakken. Deze, die is ook heel erg fijn omdat die schuin afloopt. Kun je iets gerichter werken dan met een ronde kwast. En daarmee gaan we de arcadebogen intekenen. En dan gebruik ik de derde tint uit het in de Moe Palais. En, um, we gaan gewoon heel rustig. Niet te veel pakken, want we houden het licht. Daarmee gaan we gewoon eigenlijk een beetje diepte aanbrengen in de arcadeboog. Zo. Nou, het verschil is wel een heel klein beetje. Niet te zwaar, want dan wordt het een beetje licht. En als je kijkt naar dit oog en dit oog, zie je dat hier al iets meer diepte in zit. dat gaan we ook bij de andere doen. Zo, en die kleur pak ik ook voor de onderkant langs je wimperrand. Een heel klein beetje aanzetten. Nu hebben we eigenlijk al een hele mooie baas gecreëerd. Wat we nu doen, gaan we nog een klein, klein stapje verder. En daar pak ik die schuine kwast voor. En dan pakken we uit de Chocolate Nude Palette van Catrice. pakken we dan de ene laatste tint. En dat is een lichte, beetje ja, toopachtige tint. Met een hele mooie glitter. Ik zal hem even dichterbij laten zien. Noor mooi. En daarmee gaan we over de oogstaden heen die we net hebben aangebracht op de arcadeboog. Dan gaan we hem eigenlijk nog iets meer aanzetten, maar dan nemen we het net een stapje verder. Die glitter is ook gewoon heel mooi. Je trekt het zeg maar door tot en met waar je wenkbrauw eindigt. Dat is best wel ver, eigenlijk tot en met hier. Wat we vervolgens doen, dan gaan we een klein beetje in het hoekje van je ogen werken. Daar nog een net iets donkerdere tint pakken. En daar kun je bijvoorbeeld de vierde tint uit dit palet voor pakken. Deze laatste is namelijk best wel krachtig. Dus die zou ik bij weeg laten. Je kunt ook uit de In The City Palet, kun je bijvoorbeeld de vierde tint pakken. Of de vijfde, net hoe heftig je het wil maken. Um, ik vind deze uit de Nieuws Palet heel erg mooi. Omdat er ook nog een klein glittertje in zit. Dus daar zullen we dan mee verder gaan. Pak ik gewoon weer... Ja, de ronde kwast die vind ik heel erg fijn en dat brengen we dus alleen eigenlijk aan hier in het hoekje. En ook een beetje op je bewegend ooglid. Ah, wat we dan vervolgens doen, ik pak het Deluxe Trio Palais en dan gaan we die goudkleur aanbrengen op het bewegend ooglid. En dan vooral dit gedeelte. Pak ik een platte kwast voor, zoals deze. Want dan kun je die gouden kleur er goed indrukken. Hij geeft een hele mooie shimmer en het is niet too much. En het is een mooie matte kleur. Ik ben er echt dol op. Wat we vervolgens gaan doen is dat we highlighter gaan aanbrengen. En dan pakken je die lichte tint voor. Je kunt ook een eigen highlighter gebruiken. Ik zou deze van Catrice bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken. Voor een hele witte lichte kleur. Um, deze van Catrice, de highlighter uit het Contour palette, zou ook heel goed kunnen. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat je gebruikt als hij maar licht is. En ik vind het mooi om een klein glansje te geven. Maar als je het dan te matje, pak je gewoon een matte tint. En dan trekken we eigenlijk een streep. Langs de wenkbrauw, zo naar de buitenkant van de wenkbrauw. Ja, en die highlighter gaan we ook in het hoekje hier aanbrengen. Heel klein beetje, niet te veel. Net om je ooghoek heen. Ook als je een vermoeide blik hebt, is dit echt de perfecte oplossing. Want dan krijg je een heel open en uitgeslapen ja. <laughs> oogopslag door. Altijd als ik moe ben, dan highlight ik dit hoekje net een klein beetje. En dan ja, zie je er veel wakkerder uit en veel opgewekter. Alsof je heerlijk hebt geslapen waar je misschien wel de hele nacht wakker bent gebleven door al die muggen die in je kamer zitten. <laughs> en helemaal bent lekker geplikt. Dat had ik van de week. <laughs> Oké, okay, wat we nu gaan doen is dat we het oog uh, heel een beetje gaan blenden. Ik pak een hele zachte kwast. Heel fluffy-achtig. En dan gaan we de kleuren nog iets mooier door elkaar blenden. Zodat het nog iets natuurlijker overkomt. En dan blenden we zeg maar de arcadeboog met de highlighter die erboven zit. En dat doe je gewoon door heel rustig overheen te gaan ik was heen en weer te halen. Zorg je dat de kleuren mooi in elkaar overlopen. Zo, nu hebben we eigenlijk ook nog de onderkant. Want de onderkant moeten we ook iets. Ik vind het wel mooi als je de onderkant net iets zwaarder aanzet. Maar omdat dit ja een vrij natuurlijke look is, zou je gewoon een matte matte bruine tint kunnen pakken. Een beetje ja. Ik zou bijvoorbeeld de 4 uit dit paletje kunnen pakken. Die is net iets donkerder dan deze. Die zet net iets meer aan. En daarmee kunnen we dan het oog omlijnen, als het ware. Net wat beetje extra te geven. Wat we vervolgens gaan doen is dat we een eyeliner gaan zetten. En dat gaan we niet doen met de liquid eyeliner die je, die je waarschijnlijk gewend bent. Die ik gewend ben. Ik doe die bijna elke dag op. Maar juist met heel donkerbruine oogschaduw gaan we een eyeliner zetten. Je kunt er ook een potlood voor pakken. Maar ik vind het heel erg moeilijk om een bruin potlood dat best wel hard is langs je wimperrand te zetten. En dan te zorgen dat er geen gap zit tussen je wimpers en je wimperrand. Dus ik vind het dan makkelijker om gewoon met donkerbruine oogschaduw die eyeliner te zetten. Ik pak een schijne kwast die heel plat is. Daarmee kun je heel goed richten, zeg maar. En dan pak je eigenlijk de hele donkere bruine tint die je hebt. Ik zou bijvoorbeeld deze laatste tint kunnen pakken. Of ik zou ook in de, in de, in de City Palace zou ik ook bijvoorbeeld die allerlaatste tint kunnen pakken. Nou, ik pak deze, deze chocoladebruine. Die is net iets natuurlijker. En daarmee gaan we eigenlijk een soort eyeliner zetten langs de wimpers. En dan uh, laten we hem niet helemaal tot aan het begin komen, maar net tot uh, iets meer dan halverwege je oog. Dus waar je wimpers eigenlijk op hun langs zijn, daar begin ik hem. En dan stop ik hem hier. En ook voor de andere kant. Zo, en dit gaan we ook voor de onderkant doen. Net het stukje langs je wimpers. Maar niet helemaal doortrekken, maar net tot, zeg maar, als je recht doorkijkt tot waar je pupil stopt. Zo heet, ook kunnen omschrijven. Zo. En nu is het tijd voor mascara. Uh, ik heb dus al een laagje mascara gedaan, maar ik hou echt van dikke wimpers. Dus ik ga er nog een laag overheen brengen. En dat doe ik met de, Go, de Colossal Go Extreme Volume van Maybelline. Het is een hele fijne mascara. Wel een groot borsteltje, maar hij loopt wel in een puntje uit. Dus dat is fijn voor de binnenkant van je ogen. En daar zet ik mijn wimpers net nog iets meer mee aan. Op de andere kant... Zo, en dan als laatste nog de wenkbrauwen. En ik heb dit, um... <laughs> en ik had deze brow duo van uh, Maybelline of Rimmel. Ik durf het niet eens meer te zeggen. <laughs> ik zei er helemaal van af. Maar het is echt een van mijn favorieten. Aan de ene kant heb je een potloodje. En aan de andere kant heb je een sp uh, soort sponsje. En daarmee kun je je wenkbrauwen verder invullen. Ik ben heel erg fan van het potloodje. En uh, daarmee ga ik mijn wenkbrauwen gewoon net iets meer aanzetten. En de vorm iets mooier maken aan de bovenkant. En ik strijk er gewoon heel zachtjes langs. Zo, heel ietsje. En dan hebben we eigenlijk de look voor elkaar. Ik vind hem heel erg mooi geworden. Ik vind hem heel natuurlijk, Het is niet te sterk. Maar je ziet toch wel dat je make-up op hebt. En dat je geeft je ogen een hele mooie oogopslag. Uh, nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als het wel was, geef een duimpje omhoog alsjeblieft. En heb je nog tips, suggesties, vragen of andere dingetjes. Laat dan een comment achter. Want dat vind ik echt ontzettend leuk. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg!